Kijk. Goedemorgen. Keep dan deze dus uit. Mijn naam is Karima en uh, samen met mijn co-teacher Veerle staan we dus uh, in het eerste leerjaar voor 25, een klas met 25 kinderen. Oh, een balletje. Wat tof. Wat, wat moet ik ermee doen? Is, dat, is die van jou? Yes? In onze klas is er op dit moment geen enkele leerling die, waarvan Nederlands thuistaal is. Dus uh, het Nederlands aanleren is voor hun uh, niet de eerste taal om een taal aan te leren. Ah, je moet erin knijpen. Ik zie dat je erin knijpt. Is het een knijpbal? Oh ja, wat gek. Ik ben thuis ook alleen opgegroeid met of het Arabisch of het Frans. Dus Nederlands werd thuis eigenlijk niet gesproken. Dus voor mij was het aanleren van een Nederlandse taal ook wel... Um, ja, lastig en ik was, tot, ik was de hele tijd bezig met het linken naar het Arabisch. Naar het, of naar, het, naar de Franse betekenis. Zij zijn hier ook continu mee bezig, gedurende de hele dag. Dus um, ja, ik kan mezelf wel heel goed uh, herkennen en inleven in wat de, wat de kinderen hier in de klas allemaal uh, meemaken. Wat zijn dit allemaal? ik zie Apen. Apen, ja. Van wie zou deze schedel dan zijn? Hebben wij ook een schedel? Ja. Hebben apen ook een schedel? Dus van wie zou deze dan zijn? Ik vind het gewoon enorm belangrijk dat als de kinderen ochtends binnenkomen, ...dat ze zich veilig voelen, zich welkom voelen, dat ze gehoord, gezien zijn door de juf. Heb ja, je goed geslapen? Uh, je probeert met iedereen. Contact te maken, al is het een kort contact, maar voordat we beginnen met de les, uh, welkom en uh, ik heb je gezien. En wat fijn dat je een boek leest, wat fijn uh, dat je erbij bent. Weet je dat nog? De schurk, de slechterik. Wie is dat? Kan je hem zien hier? Kan je de schurk zien? Oh, je wijst naar Karkamel. Ja, de schurk. Het veilig klimaat begint eigenlijk vanaf het eerste moment, het eerste contact, tot, tot het laatste contact wat ik met de kinderen heb. Ik werk daar eigenlijk wel echt de hele dag aan. Um, omdat alleen met een veilig klimaat kunnen de kinderen zijn wie ze zijn en kunnen durven zich dan ook te uiten. Okay, lieve jongens en meisjes, het is tijd... En daarna kiezen, kiezen we elke ochtend een voorzitter uit. En uh, die mag dan de kring begeleiden. Feza, ja. wil jij de voorzitter zijn vandaag? Ja. Oké, okay, tof. Dan geef ik jou het kaartje van de voorzitter van zo kan iedereen goed zien dat jij de voorzitter bent vandaag. Welkom, iedereen. Welkom. Welkom. Nieuws over thuis. Ja. Dat is een moment om, om ja, ook op een andere manier ook spreekkansen te stimuleren en ook gewoon een, een ander soort interactie. We hebben een nieuwe auto gekocht. Wauw. Jullie hebben een nieuwe auto gekocht. Mm -hmm. Deuut vertelt net dat, dat zij een nieuwe auto hebben gekocht. Vertel eens meer over jouw auto. Hoe ziet die eruit? De binnenkant heb je nog niet gezien. De binnenkant heb je nog niet gezien. Tof. Dus het is nog een beetje een verrassing een ideaal moment om een zinsconstructie te parafraseren in een correcte zin. Vrijdag, wij gaan sneeuw doen misschien. Gaat het vrijdag misschien sneeuwen? Waar heb je dat gehoord, en Waar heb je dat gezien? Het is belangrijk dat je corrigeert, maar het is ook belangrijk om te letten op hoe je een kind corrigeert. Want ja, ga je het kind stimuleren om de volgende keer nog iets te laten vertellen of ga je het kind meteen afkappen? waardoor het kind eigenlijk de volgende keer niets meer durft te vertellen. Ja. En daarna hebben we zo een ding voor de ring te kijken en daarna zien we de dingen. Dus je, met een microscoop kan je hele kleine dingen beter zien. Ja. Is dat wat je bedoelt? De hele dag door ben ik wel bezig met het parafraseren, met het herhalen. Het aangeven dat ik begrijp wat er wordt verteld. En de kinderen zullen het misschien niet de eerste keer of de tweede keer op een correcte manier Inpikken, maar ze zullen wel altijd het gevoel hebben van oké, okay, wat ik nu vertel, juf begrijpt wat ik bedoel en die, die hoort mij. En ondertussen ben ik inderdaad ook bezig met welke vragen, welke geschikte vragen kan ik hier stellen om hun verhaal ja, te verbreden, wat, wat, wat langer te maken. Altijd de duifjes doen kaka op de auto van mijn papa. Ik weet het niet waarom, maar ik moet altijd wassen. En wassen jullie de auto dan thuis? Nee. Ik probeer wel zoveel mogelijk open vragen te stellen. Waarom open vragen? Want ja, dat leidt meer naar een interactie onderling. In plaats van ja, nee. Of als ik het antwoord al ga vertellen, dan, ja, dan stopt het gesprek ook zo snel mogelijk. En in tegendeel, ik wil juist dat het gesprek verder loopt. Waar kan jij je auto altijd wassen? Waar doe je dat altijd? Hoe heet dat? De lavage. Van... Dat is een Frans woord, hè? Ja. En wat betekent dat? Lavage. Laver. Wat doe je dan? Wassen. Ja, was poetsen inderdaad. Dus jullie gaan naar de carwash om jullie auto te wassen. Ja, dit soort momenten zijn voor mij ook een van de belangrijkste leermomenten. Want heel veel kinderen kunnen zich heel goed verwoorden in hun, eigen, in hun thuistaal. Maar willen dat ook graag in het Nederlands. Maar zoeken gewoon net de betekenis van het woord in het Nederlands. En soms zijn er andere kinderen die het wel weten en zo leren ze van elkaar. En dat is voor mij echt een moment van Wauw, tof. Dit kind voelt zich veilig genoeg om zo in de kring iets durven te vertellen voor een grote groep, in het Nederlands. Um, dat is echt wel een van de mooie momenten voor, bij zo'n voorzittersmoment. Wat een leuke kring. Heel goed gedaan. En dan daarna... Um, begint te differentiëren, dus dan begint het, uh, het moment dat mijn co-teacher een groep verder begeleidt en ik ga dan met een ander groepje aan de slag. Als je klaar bent, mag je naar achter komen. Ja. ja, dat zijn de kinderen die eigenlijk als eerste afhaken in zo'n grote groep. Dus wij zetten echt wel heel erg in op um, ja, succeservaringen. Het is de. Is dit de De neus. De neus. Dus dat is de. U van neus. Heel goed. Dat doet al heel veel met het zelfvertrouwen. En uh, van, ik zit hier wel met de juf, maar ik ben eigenlijk ook wel keihard bezig. Super goed gedaan. Zeg, dat ging snel, hè? Dat gaat zo sneller en sneller. Hoe komt dat dat wij dat zo goed en zo snel kunnen? En inderdaad, er is ook een ons moment met de juf. Misschien durft een leerling niet in een grote groep iets te vertellen, maar zo'n ons moment in een kleine groep komt een, ja, bloeit een kind ook meer open. En dat, dat merk je ook aan hun houding en uh, aan hun verhalen die eruit komen. De ah, papa's en de papa's. Ja, dus als er een baby komt, dan wordt de papa een papa. En de mama. Een kind heeft ook recht op een op een goede gesprekspartner. Dan geef je elkaar de tijd wanneer het nodig is en uh, ja, bevestig je dat je luistert en dat je wacht op een antwoord. Wacht. Ja, aan ja, is nog iets aan het vertellen. Ik ben nog een beetje aan het nadenken. Kinderen die hebben soms wel tijd nodig om, om iets te, te durven te vertellen of, of hebben even de tijd nodig om de juiste woorden te zoeken. Nou Dan moet, ga ik vooral niet uh, ja, dat die denktijd meteen blokkeren. Oké, okay, wie heeft er dan uh, wie heeft er, wie heeft er wel iets uh, te vertellen? Of uh, dat ik de zin zou invullen. Dus ik, ik, vul, ik vul al in wat ze eigenlijk willen vertellen, zonder dat ik de kinderen de kans geef om, zelf, uh, om zichzelf te laten uiten. Je weet niet hoe ze heet. Noem niet, want je noemt haar mama. En hoe heet jouw papa? Wat is de naam van jouw papa? Mimim. Ja, het is gek, nee, wel. je kent wel. Is het dezelfde naam? Dan gaan wij ook koken met een eitje? Ja. Oh, yeah. Gaan we pannenkoeken bakken of gaan we een gebakken eitje maken? Wat zullen we maken vrijdag? Een ding, een glas met eieren. Een zachtgekookt eitje, net zoals hier op de foto. Zoiets. Ja. ja. En kan je dat dan zo helemaal opeten? Ja. Nee. Nee, wat moet je dan nee, doen? Koken. Je moet openen, dan je maar... Koken vinden ze natuurlijk superleuk het doen. Maar daarvoor moeten we ook al van tevoren nadenken: van, ja, wat kan je allemaal met dat ei? Ja, zo. En kook je dan je eitje in water? Nee. nee. Ja, wat is de eerste stap? Wat hebben we ervoor nodig? En verwoord dat maar weer eens in het Nederlands. Als ik nog heel veel brood over heb, ik heb nog brood en ik heb eieren en ik heb een beetje melk, dan heb ik ken ik een heel lekker recept. Dus ik ga dan mijn eitje openbreken en dan doe ik er een beetje melk in en dan ga ik mijn eitje klutsen. Zo, allemaal bij elkaar klutsen. En dan pak ik mijn brood en dan dep ik mijn brood in mijn ei en melk en dan bak ik het in de pan. We praten in is... gewoon normale, concrete zinnen, lange zinnen. Van nature wil je, het natuurlijk, wil je natuurlijk dat het kind meteen begrijpt wat je bedoelt en je weet in sommige vragen of in, of in sommige teksten of in sommige boodschappen zal dat natuurlijk lastig zijn. Maar thuis praten ze ook gewoon in vloeiende zinnen en voeren ze ook gewoon moeilijke gesprekken. En dat zou eigenlijk in het Nederlands ook moeten en kunnen. Dus het is gewoon heel belangrijk om ook gewoon als leerkracht jezelf te blijven en niet je niveau te verlagen of niet je zinnen te verkorten omdat je weet dat deze leerling het misschien niet gaat begrijpen. Integendeel, stel een vraag, stel een lange, concrete, correcte vraag. Stel hem nog een keer, want alleen zo... Leren ze eigenlijk nieuwe talen en komen ze tot spreken. Blijf gewoon in gesprek, net zoals je eigenlijk met volwassenen doet. Oké. Okay. Wat is dat? Een schram. Een schram. Tjesang vraagt, wat is dat een schram, Noem? Een schram. Hij is gevallen en hij heeft een schram. Als kind op de basisschool durfde ik niet zo, zo snel vragen te stellen. Of ik durf nog niet in een grote groep te vertellen aan de juf... Van, ...maar ik, ik weet alleen wat het in het Frans betekent. Ik had juist het gevoel van... oké, okay, ik, ...ik moet me bewijzen dat, dat ik het ook kan en dat ik het ook begrijp... ...ook al was dat vaak niet het geval. Het doet heel goed om te zien dat de kinderen hier in de klas bij mij durven... om. Ja, dat stukje onzekerheid te laten zien.